Het is een bekende weerspreuk. Kring om de zon levert water in de ton op. En die weerspreuk gaat vandaag ook zeker op. Die toename aan hoge bewolking is kenmerkend voor een warmtefront. En dat warmtefront zien we ook terug op het radarbeeld in de vorm van een regenzone. En aan het begin van de middag bereikte dat onze landsgrenzen en breidde zich vervolgens steeds verder uit naar het noordoosten, leverde op veel plekken toch wel een kletsnatte middag op. Ook vanavond hebben we nog met die regenzone te maken. Dat warmtefront trekt geleidelijk weg naar het noordoosten. En daarachter komen we in de warme sector terecht. We hebben we nog steeds met veel bewolking en wat motregen te maken. Maar de luchtsoort is dan wel wat zachter. En dat zorgt ervoor dat we een temperatuurverschil binnen het land hebben. In het noordoosten en oosten zo'n 6 graden. Terwijl het zuiden komt al echt in die zachtere lucht terecht. En daar stijgt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Nou, vannacht dan loopt overal de temperatuur nog wat verder op. Ook in het noorden en oosten gaan we richting de 10 graden. Eerst hebben we nog met wat lichte regen te maken. en Dan wordt het tijdelijk wat droger, maar dan komt vervolgens het koufront alweer dichterbij. In de vorm van een strook met buien die van west naar oost over het land gaat trekken... kan het af en toe even flink doorregenen. Is de wind ook vlagerig en kan er misschien wat hagel bij voorkomen. Nou, die wind is dus duidelijk merkbaar uit het zuidwesten, matig boven land en al krachtig soms hard in de kustgebieden. Die constructie met dat warmtefront, de warme sector en het koufront zien we ook heel mooi terug als we even uitzoomen van ons land. Hier op dinsdagmiddag zien we dat warmtefront liggen. Die trekt vervolgens weg naar het noordoosten, komt de warme sector voorbij en al vrij snel daarna volgt het koufront. En na het koufront komen we in een gebied met opklaringen terecht. Maar dat is van korte duur, want vanuit het westen zien we alweer nieuwe regengebieden onze kant op komen en wordt het weer ronduit wisselvallig. Dan nog heel even naar de woensdagmiddag. In de ochtend hebben we dan nog met dat koufront te maken. Die verlaat ons land via het oosten. En het weerbeeld voor de middag ziet er dan eigenlijk heel vriendelijk uit. Met opklaringen, zonneschijn, wat stapelwolken. De wind is nog wel duidelijk aanwezig. Die is vrij krachtig of krachtig uit het zuidwesten. En er wordt er redelijk zachte lucht meegevoerd. Dus de temperatuur komt rond een graad of 10 uit. En als we dan nog even naar de temperatuur voor de wat langere termijn kijken... dan valt op dat we eerst nog met dat zachte weertype te maken hebben... maar dat er in de loop van de nieuwe week toch een aantal leden van die temperatuurpluim... voor een lichte temperatuurdaling gaan. Dus dat dat zachte weer misschien in de loop van volgende week wel een klein beetje onder druk komt te staan.